De ramen zien te zo, deuren strijd hier. Oh ja, oh zo ja. Ah oh, zo ja. Goed, AC, tweede TS plaatsen. plaatse, wij gaan het hier uh, oppakken en nu hoort nader van mij. Ik hoor wel iets ja. Ah, oh hier ja. Nou, hier zou je moeten zijn. Dus we zijn meteen opgeroepen voor een nieuwe melding. Prioriteit 1. Uh, autobrand. We weer uit voor een rea. Right Hallo mensen, leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn hem is GTA 5, LS.4 en morgen Vandaag op pad met de brandweer. Vier, met zijn viertjes. Hier staat een zieke Audi RS6 getuned. ABT, uh, ja Gewoon uh, dikke bak. Shoutout naar de maker. Geen idee wie. Uh, hier staat onze TS vandaag en daar houdt het ook bij op voor de rest is alles nog Amerikaans. Ik heb um, ik heb de eer gekregen om uh, los Santos rescue division 1.0 te mogen testen, um, maar die doet het niet bij mij. Dus uh, ja, flikker dan maar op. Nee, Gentje ja, stiekem wel want ik uh, hij verstaat me toch niet maar. Ja, uh, uh, dan zegt hij van ja, dan moet je dit doen en dan doe ik dat en dan doet hij nog niet, dus laat dan maar zitten. Um, dan doen we gewoon lekker met de 0.9 of 1 of zoiets. Dus we gaan het op ons af laten komen. De TS voor vandaag. We zullen even kijken of blauw die eruit doet. Blauw is het. Nou, voor de rest kennen jullie Los Santos Rescue Division wel hè? Wij gaan er iets moois van maken vandaag. We gaan even kijken, hebben we nog water in de.. Yes, dat hebben wij zeker. En dus we nu wachten tot wij uh, het kazernealarm horen. En als we dat horen dan weten we ook tot het uh, tot er een melding gaat komen. Dus dat gaat af voordat de melding überhaupt in beeld komt. Dus dat is wel gaaf. En dat komt uit zichzelf. Dus, uh, dus wachten. En wachten. Dus het kan zijn dat we ter plaatse een uh, Amerikaanse brandweerauto tegenkomen. Uh, als we een ambulance ter plaatse hebben dan zal het gewoon een Nederlandse zijn. Maar voor de rest is, is alles Amerikaans. Uh, ja... ja, ja. Ik kan er niks anders van maken. Daar komt niets. Serious MVA. Oké. Goed heren. Eerste melding voor vandaag. Prioriteit Unos. Blauw aan. 350 31 uitgerukt. Prio 1 voor een, uh, een ongeval. Ik zie mijn collega rechts voor mij niet. Ik hoop niet dat ik hem aanrijd. En vertrokken. Brandweer auto te plaatsen. Of er is al een TS of brandweer auto te plaatsen. Ik durf niet te zeggen wat voor een. Kan er dus zomaar een, uh, een autoladder zijn. Of een OVD. Of de TS van de kazerne die hier iets verderop ligt, dat kan natuurlijk ook. Pak pakken de vrije baan, dat is rechts, maar we gaan wel linksop. In de slip, maar niet zei het kan allemaal. Maar even kijken waar het is. We zien gewoon in een... Uh, niet echt snelweg of zo. Meer in een woonwijk. Of in ieder geval is een zijn hoofdweg in een woonwijk. Of net niet. Nou wacht, het is toch nog verder dan ik uh, dacht. Oh, dus is midden op de berg daar. Als ik goed mijn inschatting maak. Die ziet mij niet. Ja, even zullen langs. Komt toch geen verkeer tegen. Ja, midden op de berg hier. Onverhard. Komt wel weer een auto vanaf. Dat kan betekenen dat de doorgang wel nog vrij is. Ja, lekker jongens. gaat natuurlijk niet open, hè? dat dacht ik al. Ze maken het je altijd zo makkelijk. Hè? Zo dat is fel. Dat is de zon natuurlijk. De zon komt op namelijk, want het is uh, tijd tot de zon opkomt. Ik weet het begon niet hoe laat ja. De dienst begint om 7 dus dat uh, zal het nu ook wel zijn. Zo dan! Jeetje! goed oké okay. we hebben een uh, ongeval met een ambu de ambulance die is flink toegetakeld en hoe uh. dus even veilig de ramen zien te deuren strijd hier die motor hoort die hier die zit maar een beetje in de weg namelijk aan de kant. Spot non is aan de kant, vriend. Zo. Ja, goed. Um, de deuren zijn open. Dan even kijken of ik de achterdeur open krijg er iemand in zit. Nee, daar ligt niemand in. We hebben de personen bevrijd uit het voertuig. We kunnen geloof ik wel natuurlijk. Uh... Ja er zal niemand gewond zijn. Ja ze zullen wel gewond zijn. Maar goed, het zijn niet echt mensen die in een ambulance thuis horen. Uh, maar uh... Even kijken of ik de motorkap uh, eraf krijg. Kunnen we even de accu onschadelijk maken. Zien niet, maar niks uit We hebben de deur in ieder geval open gemaakt um, nou ja, Misschien waren ze bezig onderweg met die ambu Om hem uh, voor onderhoud weg te brengen en Ik zie wel vaker mensen die geen ambu uniform aan hebben in een ambulance rijden Gaan we ook geen oordelen over trekken um, Personen zijn uit het voertuig Of zijn in ieder geval ja, uit het voertuig Laten we het daar maar even op houden En uh, ze worden nagekeken door de ambulance die nog te plaatsen komt Maar dat uh, gaan mijn collega's die nog steeds met de srenen aanstaan oplossen en wij gaan lekker retour kazerne hebben we hebben de eerste melding afgerond roger dan krijg je automatisch de route richting de kazerne Zijn dat is dat een schaduw van een wolk of is dat uitlaat wat ik daar wat zwarte rook zag want dat zag er niet goed uit het is in de schaduw van een wolk het is weer gewoon een zetbaar voor het geval er meldingen binnenkomen Het um, is zo, met Los Santos Rescue Division uh, 1.0, als die uit gaat komen, dat is puur 100% brandweer. Dus, voor de mensen die nu een, al aanvoelen komen, dan vervalt de ambu. En de reddingsbrigade, en de lijkschouwer. Jammer maar helaas pindakaas. Um, ja, goed. Voor de ambu heb ik sowieso nog genoeg mods, altijd in mijn game staan voor de ja, reddingsbrigade en de um, hoe heet dat die zooi uh, lijkschouwer niet maar ja moeten we maar even kijken tot voorlopig werkt los anders uh, 1.0 werkt voorlopig toch niet smaan dus uit of ik nou uh, wel of niet uh, zeg maar als het gaat werken en het is volledig uit want hij ja ik ben dus een van de testers, maar een youtuber ben mocht ik het al testen Um, ja, als het volledig uit is en ook voor mij werkt het, ja, dan ga ik het natuurlijk uh, wel overzetten. Want dan ja, worden de branden vetter. Ik gegeven, Ja ik weet niet wat Hij ja, kan me toch niet verstaan. Hij, uh, maar de andere testers wel, want er zat geloof ik ook een Nederlander bij. Of ik zag in ieder geval iemand met een uh, rapid responder van ja, Amsterdam die van Team of uh, van het uh, ministerie van MOTS. daar had zag ik een foto van. Dus ik weet niet of die Nederlands is omdat hij die auto gebruikt of dat hij gewoon mooi vindt dat hij hem daarom gebruikt, maar goed ik weet niet wat ik wel en niet mag zeggen daarover voordat ik beelden krijg in ieder geval, dit zal ik vast mogen zeggen ik zag wel dat hij meldingen had gemaakt en dus ja ingespant zeg maar die volledig door de computer zijn uh, opgelost dus stel je roept een TS op die lost dat dan allemaal op dus kun je eventueel als OVDB officier van dienst brandweer kun je dan ook eens uh, gaan een uh, dienst uh, Draaien en dan gewoon uh, tot hun het oplossen voor je. Attention all units, citizens report, a fire on San Vitas Boulevard. de melding. We're heading over now. Four, copy that. Een brand in de metro. Fire truck on scene. Come on, we gaan hem meemaken of de rook al uit de putdeksels komt. Of dat het allemaal wel meevalt. die vind ik zo lelijk dat, dat je hoort daar iets van ruis ofzo doorheen. Maar ja, ik, Rotterdam die heeft wel zo'n gave luchthoren waar ze dan aan, aan zijn koortje kunnen trekken. Dat was het stoplicht, rip stoplicht, niks gezien. Zou het ergens moeten zijn? Oh ja, oh zo ja. Ah oh zo ja. Goed, AC, tweede TS plaatsen plaatse, wij gaan het hier uh, opbakken en nu wordt nader van mij. Ah oh zo ja. Schaal op middelbrand. De rook kan ook uh, genoeg uh, veroorzaken zeg maar. Uh, op. En daarmee bedoel ik door de hitte kan daar schade ontstaan. Dus we gaan al beginnen met hier alles een beetje te blussen. Iedereen van de collega's, jullie mogen Fire Gear omdoen. Dus we doen Fire Gear om en dan mogen ze mij gaan volgen daarna. Als ze klaar zijn. Zo, firegear om, follow me, oké. Okay. We hebben hier de brand zover uit. Is... Oh. Ja, het wordt warm wordt een beetje groenig dan weet je dat het warm wordt de slang die hebben oneindig qua lengte hier zitten nog allemaal mensen binnen we schalen op naar een grip 1 goed jullie kunnen naar buiten ik zou snel naar buiten rennen is er nog ergens brand ik denk het eigenlijk niet want de rook kwam van hier maar we gaan toch het hele metro station even Kijken te zien niet, hè. hier is wel wat paniek, ik zie geen brand, ook geen rook, hier ook niet. Goed, dan kunnen we maar op één manier achterkomen, nou, even terug te lopen en boven te kijken of de rook uh, weg is. Als de rook ook helemaal weg is, weten we ook dat de brand helemaal weg is. Hier zie ik geen rook meer, dus ik uh, geef zijn naar brandmeester. Die grip 1 was wat overbodig, denk ik. Masker kan af. Ja, zeebrandmeester, alles onder controle. Wij gaan met vervolg. Roger. Ja. Missen er nog één iemand. Om om nog te chillen. Ik zal even aan de kant gaan voor die auto hier. Oh, sorry. Nou, ik ga even kijken waar die blijft. Hoi! Jij moet mij volgen. vermoed eigenlijk een, uh, een, een dienstverlening aan een voertuig. Waarbij uh, het voertuig een vloeistof lekt. Dus, uh, ja, meestal herken je wel als je een olielek hebt. Dat is gewoon dik zwart. Kan uh, ook iets anders zijn. Maar olie dat zal je wel uh, dat herkent wel iedereen en daarom geeft de melding ook al aan dat er een olielek is. En vandaar dat uh, um, even denken. Ja dus dat zal de melder ook wel correct hebben. Dat het om olie gaat. Kijk als jij niet weet wat het is, dan zeg je niet, ja ik heb hier een lek, het uh, is uh, uh, olie. Maar nu herkent iedereen olie wel denk ik. Alleen ik weet niet wat we met deze melding kunnen. Ik geloof dat we niet veel kunnen. Uh, daarnaast staan en daarna kijken. En dat is het geloof ik. Mijn wielen staan naar links Mocht er iemand achterop mij knallen Dan uh, rolt de auto niet richting het ongeval Of ja ongeval richting de melding Maar rolt hij naar daar Zie je Lekker bezig pik Ik ga je de weg afzetten Voordat hij nog een keer Stoppen Op mij knalt uh, Even kijken Hallo mevrouw Ongeval, Ongeluk gehad Of uh... Hallo te zien wel uh... start de auto nog hij start wel nog ik hoor wel iets ja ah, oh hier ja oh god ja dat is zeer vlambaar dat is uh, geen olie dat is uh, benzine of uh, diesel of wat je hebt we nou, even kijken of ik uh, het kan stoppen. Maar uiteindelijk zal de auto gewoon. Uh, tot stilstand uh, komen, omdat het leeg is. Ja, het is gestopt dus het, het lek is uh, verholpen mevrouw maar ik ja je kunt zo niet verder rijden natuurlijk Dus ik ga hier een takelwagen laten komen en dan uh, kunnen we weg vervolgen of ja dan kunnen u met de takelwagen mee rijden die brengt u naar een veilige plek maar zo zal die niet meer rijden dus die gaan ze, uh, maken dicht maken het lek en dan uh, moeten we gaan tanken of dat zal er wel uh, een Litertjes in worden gegooid om naar het tankstation te rijden en dan kunt u verder uh, Hoe heet het Kun u verder de, uh, de De rest van de benzine of diesel erin gooien Wat u geeft Normaal gesproken zou ik dan als de auto weg is nog even wat bindingsmiddel eroverheen gooien Maar dat hebben we geloof ik niet Dus dat uh, kan ik ook niet doen Of hebben we dat wel Nee dat hebben we niet Goed de takelwagen zal er zo wel aankomen. Daar komt al een politietakelwagen maar die rijdt ook zomaar in het verkeer. Nee, dat zal allemaal zijn, denk ik. Ja, dat is. Hij zal die je meenemen. Alleen die rijdt verkeerd. Lekker handig. We gaan de melding afsluiten. Or copy that. Thank you. Roger. Zo brand in een tunnel zijn. Prio 1. Uiteraard brand is bijna altijd prio 1, behalve een buitenbrand. Daar een tunnel. Ik pak nu weer een rij, want ik ken de locatie. Dat is echt geen tunnel. Wat oh, is hieronder? Oh, kut. Ik hoop niet dat er veel rook is te zien. Nee, daar kom je toch helemaal niet joh ja dat is hier oh ja je kunt daar via hier de snelweg op ergens is dat niet hier onder die brug ja, moet ik nou onveilig gaan doen even snellen. dat is hier zo Het verkeer lijkt goed uh, te reageren, veilig. Ja, gaan we hier even naar binnen. Nou, hier zou ik moeten zijn. Maar geen brand te zien. Ik zal even hier snel verkennen. Oh, ik hoor me steeds meer naar voren. Nah. Attention all units, citizens reporting, medical aid requested on. Adams Apple Boulevard, respond code 3 Roger dat, I'm right here Roger We gaan een melding persoon niet aanspreekbaar gevraagd uh, vanuit de ambulance dienst om mee te rijden ambulance. De ambulance is al ter plaatse Dan gaan uh, wij ook niet meer nodig zijn We have We have En een andere brandwouter was ter plaatse ja, je kunt wel uh, meerijden als de ambulance en een andere brandweerauto te plaatsen zijn, maar ja, dat heeft ook geen zin. Dus we zijn er meteen opgeroepen voor een nieuwe melding, prioriteit 1, uh, autobrand. Links vrij. Ja, ter plaatse voor de TS. We gaan kijken of op de racebaan zijn. Of uh, ja, ik weet nog steeds niet wat het is. Belangrijk is om even te kijken of hij erop staat. Ja, daar staat hij. Of dat hij ernaast staat, maar hij staat op de baan. Er een motor zo te zien. Meneer, hallo. Brandweer, had je al gezien denk ik. Laten we eens kijken. Denk. We kunnen ze niet doen. Oké, okay, ik ga even de brandblusser weghalen. We gaan eens kijken met de toolbox wat we voor deze manier kunnen betekenen. Oh, sorry. Ja. Mooi koprol dat wel. kun je die ook niet gebruiken bij de motor. Die kon je toch altijd wel eens. Ik dacht dat je bij deze in de toolbox kon gebruiken, maar goed, dat kan dus niet. Om een bepaalde plek staan. Nee. Nou goed, ik ga hem uh, laten afsluiten meneer, uh, die uh, kan niet uh, veilig verder rijden. Het is niet echt officieel mijn taak, maar ja, ik... Uh, de politie komt niet zo te zien. Roger dat a yeah. tow truck en route to a white motocross bike on... Park. We, gaan We er weer vandoor meneer, Roger, de beste succes verder. Edward Edward King 572 Avatar Avenue. Oh, we krijgen een melding in plaats van We gaan weer uit voor een rea Tweede rea van de dag, nu misschien wel uh, als eerste te plaatsen Ik ga nog een meter nog. Oké, okay, we hebben hier één persoon die dan spreekt, waar reanimatie gaan we starten, de AC eerste te plaatsen, dus uh, graag wel een te plaatsen. Amme is te de plaatsen, de tweede ammu rijdt daar ergens. Ondanks dat wij het niet mogen zeggen als brandweermannen uh, maakt mijn collega de conclusie dat het geen zin meer heeft. Dus uh, wat hij zegt, we did everything by the book. We hebben alles gedaan hoe het in het boekje staat. Meer kunnen we niet doen. Dus wij gaan richting kazerne waar we tot nu toe nog niet zijn geweest sinds de eerste uitdruk dus een super drukke dienst ja ik zou zeggen ik zie jullie daar maar er komt dan maar bij voor nu is het einde video voor vandaag het is het zal nu als ik op de kaart kijk nou, kwart voor elf al we hebben nog tot morgen vroeg 7 uur de tijd om meldingen te krijgen we gaan nu terug naar de kazerne rijden. Dus speciaal voor jullie morgen deel 2 van deze hele drukke 24 uur dienst. Kijken wat we nog gaan krijgen. Ik zie jullie graag morgen.